Het renderen van je video's, hier meer over. Mijn naam is Rick Ottenhoff, ik heb inmiddels 8 jaar met editen en filmen. En vandaag ga ik je uitleggen hoe je je video's moet renderen in de Adobe Premiere Pro voor YouTube. Dit was het beeld van de vorige keer, deze haal ik even weg. En laten we zeggen dat dit mijn, mijn, mijn video is, dit is hoe ik hem, hoe ik hem wil hebben. En deze willen we nu gaan renderen, zodat je hem kan uploaden naar YouTube. Dat is eigenlijk een heel makkelijk proces. Je zorgt eerst dat dit veld geselecteerd is. Je ziet er dan een blauw randje omheen. Als deze geselecteerd is, dan is dit het nu. Maar je wilt deze tijdlijn. Die wil je renderen. Dan ga je naar File. En dan staat daar Export Media. dus ofwel Ctrl M. Ik gebruik snel sneltoets, maar voor nu doen we het even op deze manier. Dan klik je op. En dan komt er een netjes een pop-up. En er staat daar van alles. En waarschijnlijk staat het anders bij jou. Bij mij staat het automatisch al goed. Maar ik loop het even met jullie door. We beginnen bij format. Je ziet hier een hoop staan. Je kent waarschijnlijk wel AVI-bestanden. Je kent misschien wel MP3. Ken je al? Maar de rest is een beetje onbekend. Een MP4-bestand. Ik moet het dan wel goed zeggen. Want ik durf hier niet zeker te zeggen dat een MP4-bestand hetzelfde is als een H.264-bestand. Daar durf ik niet volledig euh, te zeggen van dat is zo. Maar ik weet in ieder geval wel dat de codering die YouTube gebruikt een H.264 bestand is. Dus die klikken we ook aan. En Adobe is zo fijn dat je dan, als je dan naar presets gaat, je daarop klikt en dan staat daar heel onderaan netjes YouTube. Ik heb toevallig een Full HD bestand, dus dan klik ik ook Full HD aan. Nou, ik heb geen comments verder dan dit hoef je maar één keer te doen als je eigenlijk altijd gaat renderen als een youtube video dan onthoudt hij dit dus hoef je dit maar eenmalig te doen dan output name dit is waar je hem ook gaat opslaan nou, ik heb al de sequence een goede naam gegeven maar ik heb hem in klaar voor upload youtube en dan kan ik hem hier gewoon opslaan klikken en dan komt hij hier op deze naam op deze plek komt hij dan te staan voor de rest Hoef je niet zoveel aan andere instellingen te zitten. Want dat staat eigenlijk automatisch al goed. De standaardindeling is al goed. Dan ga je op exporteren klikken. Dan gaat de eerste audio doen. Dat zag je net heel snel. Maar dat zal even vertraagd doen. En daarna is die aan het renderen. Kom dan niet aan je pc. Want als die aan het renderen is kost dat heel veel kracht. En dan wil je niet dat die andere dingen aan het doen is. Dus laat dit gewoon even zijn gangje gaan. De render is klaar. En dan kunnen we even aanklikken. De schave indeling die je maar kan bedenken voor je Adobe Premiere Pro. En dit bestand kan je zo volledig hoppakee naar YouTube uploaden. En dat was het, meer is het niet. Vond je dit nou een handige video, laat vooral een duimpje achter omhoog. Vergeet niet de volledige afspeellijst aan te klikken als je nog stukjes van hebt gemist of niet helemaal begrepen wat ik bedoelde. Of laat het dan even onderaan achter in de reacties, want dan kan ik je ook gewoon even verder helpen. Vergeet niet te abonneren. Als je hier van meer wilt zien, dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei.